Welkom bij de instructievideo om wachtmuziek in je belplan te zetten. Als je muziek hebt gevonden waar je tevreden over bent, dan log je in op freedom.voice.nl. Als je ingelogd bent, kom je uit op het dashboard. Hier zie je de recente gesprekken en kun je snel naar verschillende modules. Bij het instellen van wachtmuziek in je belplan moet je met een aantal dingen rekening houden. Afhankelijk van de muziekkeuze die je gelden af te dragen aan Buma Stemra. Er is ook rechtenvrije muziek te vinden. Verder ben je zelf verantwoordelijk voor je muziekkeuze. We hebben geen standaard wachtmuziek. Klik in de paarse balk op Beheer en kies voor Wachtmuziek. Deze vind je onder het kopje Opties. Klik op de blauwe knop Toevoegen. Geef de wachtmuziek een naam. En kies of je deze ook af laat spelen als je een uitgaand gesprek hebt. Kies daarna voor stap 2. Hier upload je het geluidsbestand dat je gekozen hebt. Let op, deze geluidsbestanden mogen maximaal 15 MB groot zijn en... Het moet mp3, waf of gsm zijn. Klik vervolgens op opslaan. Nu moeten we de wachtmuziek toevoegen aan het belplan. Klik hiervoor in de paarse balk op belplan en selecteer het juiste telefoonnummer. Kies boven in het belplan voor Stap toevoegen en selecteer hier de wachtmuziek. Nu wordt deze afgespeeld als je een klant in de wacht zet of doorverbindt naar een collega. Nog een kleine tip voor het kiezen van de wachtmuziek. Niet iedereen houdt van Heavy Metal of van Frans Bauer.